Welkom bij Waardewijzer Het Spel. Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van adverteerplatformen om studenten te werven. Bijvoorbeeld voor open dagen of voor de studies die in september weer beginnen. Dat heeft natuurlijk een heleboel voordelen, die, dat adverteren op die platformen, want je bereikt er een heleboel studenten mee. Maar bij elke klik die een student doet, of een potentiële student, krijg jij een heleboel gegevens in je database over die studenten. Wat zijn daarvan de privacy-issues? Jouw instelling besluit om wel gebruik te gaan maken van zo'n adverteerplatform om studenten te werven. Ben je het daarmee eens of oneens? Veel plezier met dit spel!